Dit gesprek wordt mogelijk gemaakt door Ecotechnovation, de vakbeurs voor uh, duurzame technologie en innovatie. Dank daarvoor, want dankzij jullie kan ik dit soort prachtige gesprekken maken. Bij mij in de studio een gast die perfect in dit thema past, Simon Rombouts van Chainable. Simon, vaart welkom. Dankjewel. Uh, ja, ik vond het zo leuk, jullie hebben geen software-as-a-service... maar jullie hebben kitchen-as-a-service, Kaas. Oerhollands kaas. Oer -Hollands. Ja, dat kan niet Nederland. Ja. <laughs> ja. Uh, eens uit, om te beginnen, wat het is. Nou ja, kaas, uh, om mee te beginnen, is een circulair product. Uh, dat is denk ik wel belangrijk om te realiseren... als je iets in een as-a-service-propositie giet. Yeah. Uh, dan ga je betalen voor gebruik, ga je betalen voor bezit... ga je dus op een andere manier naar de markt brengen... Ja. en dan wil je dat ook vaak doen met een ander type product. Dus wij, Precies. Zijn, wij zijn aan een her herbruikbaar product gegaan... Die zoveel mogelijk hergebruikte materialen in zich heeft. Zijnde een keuken. Zijn er een keuken. Ja, want dus je zegt ja, van dan krijg je een ander producten. Dat is natuurlijk logisch, Want natuurlijk het volledige businessmodel anders is als dat jij een keuken verkoopt en dan klaar. En ja. jullie bieden hem aan een service. Ja, en bij de oorspronkelijke ja, verkoop wil je dat zo snel mogelijk eigenlijk je klant weer aan je deur staat om een nieuwe keuken te doen. Ja, dus je moet niet te lang meegaan die Je moet niet te lang meegaan. Als garantie verlopen is, dan moet die uit elkaar vallen. En zo ja. ga je dan ook je product ontwerpen. Ja. Uh, terwijl bij ons, als we verantwoordelijkheid nemen over product over de hele, de hele levensduur, ja. dat kan 15, 20 jaar zijn, ga je in één keer heel anders nadenken over wat voor materialen je gaat toepassen. Ja. Uh, materi minder materiaal, want uiteindelijk is het onze kostenpost. ga ja. je natuurlijk ook materiaal dat veel langer meegaat, dat makkelijk op te knappen is of te repareren. Als we het terugkrijgen, moeten we nog iets mee doen. Uh, ja, om al die redenen ga je een heel ander product ook creëren. Jij was met studie al, zeg maar, met het hele as-a-service uh, concept bezig, toch? Tenminste, dat was jouw, verleggen ze uit? Afstudeerrichting, ja. ja dus uh, ja. ik ben vier jaar geleden afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ja. En um, ik hield me daarop bezig, zelfs al sinds mijn bachelor, met product as a service. Wat in de academische wereld product service systems heet. Ja. Uh, nou, allemaal chic woord, maar het gaat eigenlijk over het verandering van uh, hoe je een product naar de klant brengt. Of dat nou B2B of B2C markt is. Mm -hmm. En uh, uh, ik was daar onderzoek aan het doen in wat waardeert men hè, de klant nou eigenlijk in als je gaat betalen uh, voor gebruik. Is dat uh, geen initiële investering? Is dat een beter product voor die ik eigenlijk niet had kunnen aanschaffen? Bijvoorbeeld een Miele wasmachine in plaats van een standaard wasmachine. Ja. Uh, of uh, is dat energiezuinige apparatuur? Is dat altijd de laatste versie hebben? Wat, wat triggert men nou eigenlijk in het uh, aanschaffen ja, ja, is van... Is het een, gemak? Is het gemak? Ja. Is het uh, inderdaad, uh, ja, zoals het in het Engels mooi heet, convenience. Wat ja. denk ik nog beter de lading dekt. Ja. Wat uh, is het dan? Men... Nou, het is, een, het is een combinatie van en door uh, wat ik daar gedaan heb, ik heb heel veel mensen geïnterviewd, maar ik heb ook een tijd lang bij ABN AMRO uh, gewerkt om bedrijven te helpen die iets met as-a-service wilden doen. Uh -huh. En daar heb ik heel veel geleerd over het businessmodel op zichzelf. Uh, en die kennis heb ik vervolgens in een, een survey gegooid waar 1500 uh, ja, consumenten hebben ingevuld van stel. Ik krijg um, een product X en die heeft deze en deze eigenschappen. En ik kan die in huren, ik kan die kopen, ik kan die uh, als een service aanschaffen. Bijvoorbeeld neem een wasmachine, die kan ik kopen, die kan ik betalen per maand. Ik kan betalen per was of ik kan zelfs de wasservice aanschaffen, die vier smaken. Ja, ja. En dan ga vervolgens al die onderliggende eigenschappen van die proposities, ga ik scramblen. En dan vraag ik nog een keer aan jou, maar stel nou dat ik dit aan je zou aanbieden, wat zou je dan kiezen? Mm. En dat geeft je inzicht in je onder, onderlinge relaties tussen ja, wat nou echt belangrijk is in zo'n propositie. En dan blijkt, hé, hey, we zijn bijvoorbeeld best bereid om wat meer te betalen per maand. Op het moment dat we daar meer flexibiliteit van terugkrijgen. Dus ik betaal liever, uh, je hebt bijvoorbeeld koptelefoon en zijn service. Of uh, uh, bijvoorbeeld een auto. Als je een auto leest, ja. helemaal prima. Maar als hmm. ik elk moment kan opzeggen, betaal je zo twee, drie tientjes meer per maand. Ja. Uh, en dat bleek een prima trade-off te zijn. Ja. Uh, nou, zo hebben we dat op meer aspecten uh, bekeken. En dat gaf me eigenlijk heel veel kennis over het businessmodel aan zich. Mm -hmm. Vanuit de bank kreeg ik heel veel kennis over uh, de voorfinanciering van as-a-service proposities. Ja. En uh, toen heb ik nog een tijdje bij een softwarebedrijf gewerkt. En daar draaiden we alle software uh, die ervoor nodig is om zo'n propositie te draaien. Dus dan moet je denken aan maandelijks terugkerende betalingen. Dat moet natuurlijk allemaal geregeld worden. Je moet weten waar je product is, bij wie. Ja. Je wil kredietchecks van tevoren doen, ja, want je ja. wil niet zomaar iedereen accepteren. Nou, Dan leerde ik heel veel over de operationele kant. En toen op een gegeven moment had ik vanuit mijn, mijn master, was Sustainable Business and Innovation aan de Universiteit Utrecht, alles over het businessmodel geleerd en over de duurzaamheidsaspecten. Um, ik had onderzoek gedaan naar het businessmodel, ik had de financiering bekeken, ik had de operationele processen bekeken. Toen dacht ik, nou, dan moet ik het ook een keer zelf gaan doen. Practice what you study. <laughs> Practice what you study. Yeah. En uh, in die hoedanigheid kwam ik toen een case van Nis tegen. Ja, want even, ik onderbreek je heel even ja, zo meteen naar Kees van Nisbe. Nee, ja, ja, ja, ja, want, want ik denk wat ook nog eens een keer meespeelt, is dat jij dit deed in een, in een tijdsbeeld waarin het ook nog eens een keer waanzinnig past, hè? want het is Klopt. natuurlijk nu, als je kijkt naar, naar jouw generatie, zelfs nog de jongere uh, generatie. Ze, ze ze doen alles als een service als het kan, hè, wat nou fietsen is of was misschien hoeven Ze hoeven niks meer te bezitten. Het is gewoon hebben en gebruiken. Ja. Dus het past ook nog eens een keer. Maar dus, het, dus het aan alle kanten is het zo uh, enorm relevant, dus dat is qua timing wel tof. Ja, en, en vier jaar geleden toen ik dat dus onderzocht, toen stond het echt nog in de kinderschoenen. Ja. Er waren wel een paar, maar inmiddels, ja, je kunt echt alles als een service krijgen. Precies. Uh, ja. Ik zeg ook niet dat al die propertie's duurzaam zijn of uh, dat ze echt een goede product market fit mm, hebben. Dat mm. denk ik namelijk niet. Nee. Uh, maar ja, er is wel duidelijk goede timing geweest. Ja. Uh, ik denk als ik in het vak... Uh, Zelfstandig consultant was geworden bijvoorbeeld, ja. dan had ik waarschijnlijk uh, een consultancybedrijf gehad wat die mensen... Uh, wat je makkelijk had kunnen doen waarschijnlijk, want nou, zeker, qua, qua ja, vraag, uh, nou, dit jouw kennis is er genoeg, denk ik. Zeker, ja. ja. Maar je denkt, weet je wat het gaat zelf, want jij kwam Kees van Ispen tegen. Juist. Ja, vertel. Ja, nou Kees, uh, vorige week 76 geworden. Ja, geweldig. Dus, uh, ja, wij hebben ook groot op ons kantoor, een van de keukens die hij in 1972 verkocht hangen. Hij heeft 50 jaar ervaring in Keukenland, wel in de consumentenmarkt. Ja. Wij zijn nu met name actief met Chainable in de uh, zakelijke markt. Lees in de, de, de, de partijen die tussen jullie en de consument zitten. Dus woningbouwverenigingen, dat soort partijen. Woningbouwverenigingen, institutionele beleggers, zorginstellingen... maar het kunnen ook onderwijsinstellingen zijn, nee. uh, gewoon kantoorpanden. Ja. Eigenlijk alles met een KVK-nummer, dat is onze klant. Ja, die uh, wat meer dan één keuken nodig heeft. Ja, seriematig, ja. ja. ja. Dat daar uiteindelijk ook de, de kracht ligt van ons ja. concept. Maar hij kwam uit de, de klassieke keukenbranche? Hij kwam uit de klassieke keukenbranche, maar realiseerde zich wel dat daar, ja, na, na 10, 15 jaar is die keuken op, uh, gooien we die keuken weg en is die keuken afval. Uh, ja. En hij had 50 jaar keukens verkocht. Ik denk uh, meer dan 100.000 keukens met de bedrijven die hij had. Ja. En heeft dus een gigantische afvalberg veroorzaakt. Ja. En nou, ze ging, ik denk dat zijn geweten ging spelen, ja. want hij wilde een keuken creëren die nooit afval uh, ja, wordt of, ja. of is. Ja. En uh, ja, dat kwam die pitchen bij ABN AMRO, dus ik was toen nog werkzaam bij ABN AMRO. Aha. zei ik, ah, maar dat is leuk als je zo'n circulair product ontwikkelt. Toen kreeg hij jou. dus hij pitchte bij ABN AMRO ja, voor, ik zat er gewoon... voor, voor, in, voor finance of voor... Uh... Ja, voor ja, onder andere ja, ja. En, en voor kennis en... Uh, en, en hij dacht, daar zit zijn jonkie, maar hij wist niet jouw achtergrond. Hij wist mijn achtergrond niet, hij pitchte dus eigenlijk ook niet aan mij. Ik zat nee, daar nee. ook gewoon naast. Maar uh, jij begon een dus wat vraagjes te stellen. Ik begon de juiste vragen te stellen. <laughs> en uh, en hij, we raakten aan de praat en hij zei, nou die jongen, die, die moet, ik, uh, moet ik wat meer mee. Ja. Wat bleek, we wonen nog een kwartier van elkaar af in Brabant. Um, en nou, ik zeg, als je een circulair product wil starten... dan moet je ook een circulair businessmodel aankoppelen. Want we kunnen nog zo'n circulair um, uh, productontwerp... als we het toch al allemaal weer in de, in de afvalbak gooien... hebben we nog niks gewonnen. Ja. En... Uh, nou dat was wel een realisatie voor hem van hé, hey, dat is waar, heb ik helemaal geen verstand van ik weet mm. wel iets van keukens mm. en ik weet iets van ik heb een groot netwerk in de keukens maar ik weet eigenlijk helemaal niks van de nieuwe verdienmodellen die er ja. uh, allemaal zijn. Dus jij zegt eigenlijk dat als jij as a service wil gaan aanbieden, dan moet je alles uh, vormgeven om dat as a service heen, het businessmodel het verdienmodel, het, alles ja ja, want het verandert ook alles. Ja. Dus je gaat eerst naar het product kijken. Dat ga je helemaal anders ontwerpen. Je gaat ook zoveel mogelijk herwonnen grondstoffen al toevoegen. Je ja. gaat het product volledig herbruikbaar eh, inrichten. Dan ga je een businessmodel aanpassen, zodat je die materialen ooit terugkrijgt. Want daar zit een groot gedeelte van de ja. waardepropositie die je aanbiedt aan de markt. Ja. En waar je ook een groot gedeelte van de winst kunt pakken. En, en tenslotte ga je afspraken maken met toeleveranciers. Van, hé, hey, jullie krijgen die materialen terug. Wat gaan jullie dan mee doen? En die drie pijlers, ja, als die ontbreken of als op één van die drie poten eigenlijk ontbreekt, dan zak je van je krukje af. Ja. Dan is het wat ons betreft geen circulaire propositie. Dus jullie gingen eens een biertje drinken, of koffie, of uh, worstelbrood eten, ik weet niet of dat... Uh, ja, worstelbrood eten, uh, yeah, yeah. En, dat en, was en doen. En, ja. en wanneer, wanneer uh, was het moment dat jullie met z'n tweeën zeiden van, hey vrek, misschien moeten we samen eens uh, wat gaan opzetten? Nou, We zijn eigenlijk sinds uh, maart 2019 al, al samen bezig. Mm -hmm. Ik ben er met wat, wat zaken gaan helpen. En eigenlijk hebben we uh, achterin, ik denk uh, september 2019, zegt oké, okay, uh, ik ga ook gewoon echt tijd vrijmaken om dit verder succes te maken. Uh -huh. Maar ook om marktonderzoek te doen om volgens de juiste principes een bedrijf te starten. Aannames te valideren, wil men dit wel? Hoe passen we, hoe fine-tunen we de propositie zo dat het uits aansluit bij de klantbehoeften? En um, dat hebben we eigenlijk vanaf begin 2020 opgepakt. Toen ben ik ook part-time gaan werken, heb ik part-time dit opgepakt. Uh, is er nog iemand anders bijgekomen, Jordi van Os, uh, ja. ook een jonge, jonge hond, dus een oude hond en twee jonge honden, ja. uh, zijn Chainable gestart. En uh, ja, samen hebben we in juni 2020 de, de BV uh, pas opgericht. Okay. Maar toen bleek al, oké okay, hier is behoefte aan, toen uh, hadden we ook binnen no-time de eerste projecten binnen, uh, toen konden we ons product daadwerkelijk in de markt gaan tonen. Um, toen wisten we ook: hey, als dit echt kans van slagen heeft, dan moeten we ons niet op de markt waar Kees altijd actief is geweest focussen, namelijk de consumentenmarkt, maar juist op de zakelijke markt met grote standaardisatie, met grote seriematige productie, mm -hmm. omdat we daar de grootste stappen kunnen zetten. Maar, neem eens mee in wat zo'n launching-klant, wie, wie waren, wat waren de eerste klanten? Om dan uh, de de allereerste klant was een Ecodorp, uh, dus dat waren ja. Uh, ik denk dat ik ze wel van ze kan zeggen, want uh, we dragen een warm hart toe... maar een beetje de geit worden sokken-types. Ja, ja. Uh, met de reden is dat zij echt openstaan voor al die innovaties. Maar particulieren? Ja, dat is eigenlijk, dat noem je een wooncoöperatie. Dat dus ah, is ja, wel een zakelijk, okay. maar is, ja, ja. de huurders zijn samen ook de verhuurder. Ja, ja, ja, ja. Dat is een, een nieuwe woonvorm ja, die ja, ja. komt ook, in Nederland. Ja. En ja. Die, dat waren de eerste klanten eigenlijk? Dat waren de eerste klanten, zowel Ecuador op Boekel als Ecuador op Zuiderveld. Ja. Um, en dat hebben we in, in 2020 uh, voor elkaar gekregen. Ja. En Hoeveel keukens wilden die hebben? Nou, of hebben, nee, die hebben niks hebben. Die, die willen niks die hebben. Die hebben. Die, die <laughs> hebben, as a service, één heeft zes keukens afgenomen, de andere vijf. Oké. Okay. Uh, maar goed, het, het maakt niet uit de schaal, want we mochten er alles fout doen. Ja, maar luister, maar je had nog niks, toch? We hadden niks. Maar, maar had je een ruimte? Want je moet die dingen toch maken wel? Ja, dat klopt. Dan, we, ja, dan ga je dan bij een partner, vraag je een gok, mag ik even achter in je loods? Uh, ja, Zo, een... ja? Ja, ja, letterlijk. Maar, een... maar wacht even, maar voordat jullie dit aannamen, had je toch wel die hele chain... Uh, uh, uitgedacht of niet, Zeker. Van, van hoe moet die keuken er dan uitzien, van welk materiaal? De, ja, we, de... hebben we hadden wel een prototype gemaakt okay. en, en, en nog een prototype gemaakt. En, en je gaat wat testjes doen en oh, nee, dit, dit werkt niet. We hadden een voordeel dat onze aangebouwde leverancier, die, die fabriek die staat in Helmond, nou, die had achter in zijn fabriek nog wel uh, wat vierkante meters over waar we wat konden experimenteren. Ja, zo is dat begonnen. Uh, Totdat tot we op een gegeven moment zelf een kantoor konden uh, betalen. en dat we een, een, een showroom konden maken. En geld, hoe heb je dat in het begin gedaan? Want je moet wel, je hebt wel wat cash nodig toch? Om ja, te doen? dus uh, allemaal uh, 10.000 euro lappen. Ja, en, uh, zo, ja echt... zo is het begonnen. Hé, en even, in die keuken, want dat vroeg ik maar van de voorbereiding. Ik denk, oké, okay, die keuken, dat, ik snap het in zoverre dat alles wat van hout of kunst of whatever, wat het ook is. Ja. Uh, maar er zitten ook uh, keiharde hardware zit erin: hè? vaatwasser en uh, magnetron en oven. Hoe. hoe Wit goed. Uh, dank je. Ja. Hoe hoe valt dat in dat model? Uh, nou, dat kan op twee verschillende manieren. Men kan die, die producten ook gewoon kopen. En dan uh, leggen wij er een, een service, uh, ja, overeenkomst op. Ja. Uh, wat betekent dat wij wel verantwoordelijk blijven voor die producten. Of ze kunnen het huren. En dat is voor de woningcoöperatiemarkt heel erg nieuw, maar wel interessant. Uh -huh. Want een huurder in het sociale domein, en dus uh, bij woningcoöperaties, die moet zelf de apparaten meenemen. En wat gebeurt er dan? Uh, dat apparaat wat nog zo goed doet, wat uh, tante Tony in de kast heeft staan. Uh, die, uh, die kan toch prima, uh, het doet het toch nog. Yeah. Maar die verbruikt wel superveel yeah. elektriciteit. Yeah. Dus dat ga je geheim terugzien in je elektriciteitsrekening. Wat als je niet de investering hoeft te doen en toch energiezuinige apparaten kunt hebben, die je dan direct terugziet in een lage energielasten. Mm. Dan heb je een heel interessante propositie voor de woningcoöperatie. Ah, dus daar heb je de woningcoöperatie eigenlijk mee geholpen aan een nieuw model naar de huurders toe. Ja, uh. en zij kunnen die gewoon doorrekenen in de servicelast als ze dat zouden willen. Ja. Uh, maar de huurder moet het uiteraard wel terugzien in lagere ja. elektriciteitskosten. Ja, ja. Hey, en de keukens blijven dus van jullie? Ja. Afhankelijk van hoe je het afspreekt, je hebt ook een model dat je wel het eigendom overdraagt en wij een terugkoopverklaring op die keuken leggen. Ah, ja, ja, verplichting oké. dat die keuken uiteindelijk bij ons terugkomt. Maar um, uh, pak eens zo'n zo ecodorp die dan ja. zes van die keukens uh, afneemt als ja, een ja. service. Waar moet ik dan aan denken? Ik bedoel, wat kost dat dan? Ik denk dat we toen een beetje verkeerd geprijsd hebben. Zij hebben mazzel? Of? Zij hebben heel veel mazzel. Okay. En ja, ik geloof dat gemiddeld de gemiddelde keuken daar 46 euro per maand kost. Daar heb je nog geen telefoonabonnement voor. En er zitten gemiddeld drie Porsche apparaten van hoge kwaliteit in. Um, inmiddels denk ik dat die, uh, die prijs minstens het dubbele zou zijn. Ja. Um, als we echt nette marges maken. Maar ja, we mochten daar gewoon... Een start maken. Ja, ja, en dat was ons echt al zoveel aange... Ja, het is ja. ook een beetje utopie dat je op je eerste projecten meteen geld nee, gaat nee. verdienen. Je wil gewoon een keer die hele riedel door, gewoon in de praktijk ook doorlopen. En zoveel van geleerd. En, mm. en we mochten daar dus, uh, ja, om het op zijn bram te zeggen, op onze bek gaan. Ja. Uh, en. Dat heeft ons wel geholpen om de volgende stap te zetten. Want die, die fouten die we daar mochten maken... Welke? die konden we bij een woningcoöperatie niet meer. Nee, precies. Meer welke fout heb, heb je gemaakt? Nou, heel lange montage tijd. Ja. Uh, geen processen gestructureerd. Uh, alles liep door elkaar. We gingen van hot naar her. Uh, <laughs> want wie monteert dat dan? Huur je ja, die mensen ja, dan in? Of zelf? Ik in zelf. Natuurlijk zelf. <laughs> natuurlijk zelf. Ja. ja, maar daar leer je superveel van. Ja, ja maar, maar even, want jij bent ook een theoreticus. Of in zoverre, je bent ook een slimme gast... die gewoon over de, over <laughs> nou, de dingen heeft nagedacht. Nee, maar ja. goed, je hebt, er, hebt erover gestudeerd. Ja. Uh, als, we, als we even het theoretisch model... Uh, uh, pakken en, het, en ook groot denken. Ja. Uh, hoe zit die montage dan in? De, zijn dat dan eigen mensen? Of is dat dan een post die je outsourced en uh, naar specialisten doet? Ja, hier sla je slaat denk ik wel de spijker op zijn kop. Want Dit is een van de grote groeivraagstukken die wij nu hebben. Hoe krijgen we ons systeem zo stupend simpel dat iedereen kan monteren? Ja. Uh, want nu is het heel vaak, uh, je verkoopt bij de zakelijke markt vaak ...naar een aannemer en die aannemer zegt... ...ja, maar hey, nieuw systeem, uh, we zijn gewoon die andere kastjes gewend... ...en als het anders is, dan gaan wij het niet doen. Ja, dan moeten wij het dus doen. Ja. Uh, dus wij hebben zelf wel een, een uh, montage team, uh, meerdere montage teams. We hebben ook een groep aan, aan ZZP'ers die voor ons werkt... ...bij de grotere projecten, waar uh, we bijvoorbeeld vijf keukens per week doen. Ja. Um, daar schiet, helpen zij uh, mee, maar we zijn continu bezig... ...met assemblagekarren, met een slim um, model, dat ook iedereen... Die keuken kan plaatsen. Want het is een, een uh, ja, flatpack eigenlijk uh, product. en toch pas een keuken in de woning. Dus we kunnen heel efficiënt transporteren. Een beetje in een bouwpakketje zoals Ikea dat doet. Ja. En in de woning wordt het dan een keuken. Ja. Uh, hoe beter die montagehandleidingen nou je kent zijn. Hoe makkelijker het wordt voor iedereen om die keuken te plaatsen. Hmm. Um, en daar gaan we nu naartoe. Or, zodat iedereen, nou ja, niet iedereen, maar in ieder geval iedereen die een, een schroeftol kan vasthouden, hmm. eh, die keukens kan plaatsen. Wat zijn er meer fouten die in die eerste fase zeg Maar waarbij nog meer heb je back gegaan? Uh, ik denk prijsstelling van de service is wel een goede, ja. uh, want een, uh, een product zelf is heel simpel te berekenen wat kost zoiets nou. Ja. Uh, wat is de prijs die ik daarvoor moet hanteren? Um, Productkosten zeg 500, dan deel ik dat door het aantal maanden, zet ik nog een risico opslag, rente en marge op, en ja. dan heb ik mijn prijs. Ja. Maar hoeveel moet ik eigenlijk vragen voor die service? Want wat ja. gaat het me eigenlijk aan service kosten? Precies, en daar, daar heb je nog geen cijfers heb over. Heb je helemaal geen data van? Nee. Um, dus ja, dan zeg je, je begint ook maar, want zo, daar ben je ondernemer voor natuurlijk. Ja. En um, ja, je gaat gaandeweg leer je van, hé, hey, maar als ze echt veel gaan bellen, dan gaan we helemaal nat als we dit <laughs> niet goed doen. Ja. Uh, dus dan betekent dat we bij wijze van drie euro moeten vragen uh, per uh, vaatwasser... Uh, om daar de service op te verlenen. Ja, we want weten als, uh, dat we drie keer langs moeten komen. Ja, want als ik jaar. om drie uur s'nachts uh, hier wakker word van een druppelend uh, iets... en het blijkt dat er een dikke lekkage is in de keuken, dan bel ik jullie. Uh, ja, dat, dat zou je kunnen doen, ja. ja. <lacht> nee, Maar hoe werkt maar dat al? als, nee, Maar Stel op... dat ik een chainable keuken hier heb. Ja, dus en, en het is echt urgent. Dan kom je bij, bij lekkages of vuur of brand of noem het maar op. Yeah stormschade, dan bel je altijd de meldkamer. En de meldkamer is niet bij ons, want het is de meldkamer van de verhuurder. Ja, we leveren ja, ja. lever alleen ja, ja. aan de zakelijke markt. Ja. Uh, maar is het wel een service melding die wij binnen 24 uur moeten verhelpen, bijvoorbeeld een koelkast die het niet meer doet, ja, dan hebben wij in onze uh, uh, ja, service-overeenkomst staan dat we binnen 24 uur uh, die koelkast hersteld moeten hebben. Dus dan zegt die verhuurder die belt, jullie zegt: heb ik je uh, Hipt, aan het uh, dit is, ja, Natuurlijk probeer je van de afstand wel even te troubleshooten. Van oké, okay, uh, wat ja. is aan de gang? We, hebben, uh, we krijgen wel een melding afgelopen week van uh, onze verhaal, als ze het doet niet. Nou, er uh, was gewoon een stopkraantje dichtgedraaid. Ja, ja, ja, als je dat van afstand al dan hoeft, niemand te rijden en dat scheelt heel veel kosten maar dat gebeurt uh, ja. wat is de rol van tech in die zin je zei in het begin zei je al van wie wil die je wil natuurlijk in de gaten houden waar als als je echt dat as a service model van ja cradle to cradle of ik weet niet of je dat zo ja. mag noemen hè, maar ja. in de ideale situatie maar je wil precies weten waar alles is en ook over 10 of 20 jaar en uh, uh, dat kan ik me voorstellen dat, dat dat je data nodig hebt dat hmm. je weet waar alles is wat is de tech component in chainable nou al onze keukens worden geleverd met een materialenpaspoort. En dat materialenpaspoort, dat zorgt dat wij precies weten waar die keuken staan, wat er met die keukens gebeurd is. Um, dus op het moment dat er een keer een kraan vervangen is, hè, dan staat ja. het in het materialenpaspoort. Gaat er een keer iemand naartoe, dan weet je precies wat je gaat aantreffen. Als er een melding is, het deurtje kapot, nou, dan neem je dat deurtje al mee voordat je naar de klant gaat. Want dan heb je een first time fix percentage die heel <lacht> hoog is. Uiteindelijk is dat datacomponent dus uiteindelijk super, super belangrijk om een ja. circulaire model te laten vliegen. A, in het onderhoud, B, in de uh, restwaardegarantie kunnen garanderen... of uh, uh, in het geval als we het verhuurd hebben... precies weten wat hebben we eigenlijk allemaal uh, onder beheer hebben. Uh -huh. uh, en tenslotte, uh, wij kunnen dan weer afspraken maken... met onze toeleveranciers, want wij weten precies... wanneer die componenten terugkomen. Dus ik zeg tegen Grohe bijvoorbeeld, de kranenleverancier... Goh, ik heb 600 van jullie kranen, dit type... die komen op die en die en die datum terug. Uh -huh. Wat gaan jullie er nou eigenlijk mee doen? Dan, zeggen ze, nou, dan kijken ze een beetje raar aan van ja, uh, recyclen. Ik zeg, ja, maar als we recyclen, dan is het jullie kostenpost. Kun je ze niet opknappen en opnieuw uh, in de markt zetten? Ja. Misschien is dat wel te doen. Hè? Ik ben geen kranenspecialist, maar dat zijn jullie wel, dus ga er eens over nadenken. En we hebben daardoor een voorspelbaar volume gecreëerd voor onze toeleveranciers om eigenlijk de juiste prikkel te geven. Hé, hey, ga eens producten ontwerpen die opknappbaar zijn. Ja. Bij apparaten is het zo, op het moment dat we hen verantwoordelijk maken voor een product voor tien jaar lang, waar ze nu eigenlijk vijf jaar net aan durven, geven ze een prikkel apparaten te maken die weer langer meegaan, waar ze eigenlijk steeds en steeds kortere levensduur hebben gekregen de afgelopen twintig jaar. Mm. Um, dus de prikkel ontbrak bij hen om producten te maken die goed degelijk waren. Uh, uh, Mile was misschien, ze gingen een leven ja, lang mee, ja. maar dat is tegenwoordig niet meer. Nee. Want dat zijn ze ook door de markt, zijn ze langzaam in een andere propositie gedrukt uh, ja. maar dat is dus het ontslagpunt ik had uh, in een andere uh, voor de kijkers want we maken hier een hele serie van gesprekken ja. en in een vooraflevering hadden we uh, zien ons ja. uh, een prachtig model ook en die noemde dat uh, het probleem van de stranded assets zei hij Dus ja, ja, ja. hij zei van ja als jij pak de olieindustrie uh, ja. als jij uh, boscalis heet en jij hebt twee schepen die 20 jaar mee moeten en die die draaien op diesel als dan op een gegeven moment de wereld geen diesel meer wil, wil ja, dan, dan zit je met assets. Dan heb je echt een probleem. Dus, dus ik kan me voorstellen dat een Miele, uh, dat we naar een wereld toe gaan, waarbij Miele apparaten maakt die cradle to cradle zijn. Ja. In wat voor een vorm of technologie dan ook. Maar zover is het nog niet. Dus hoe krijgen we nou dat, dat, dat omslagpunt dat, dat alle bedrijven, zeg maar, die gok, zeg maar, toep, dat gaan ja. doen zodat we de wereld mooi maken, zeg maar. Ja, dat het lokt in in het oude systeem. Dat is inderdaad wel een hele bekende. Dat ja. de switchingkosten gewoon te groot zijn. Um, maar als we het weer over Miele of een X hebben. Uh, nu durven ze dus amper vijf jaar garanties te geven. Uh, als ik vraag voor tien jaar garantie, dan word je bijna vierkant uitgelachen, want ze hebben gewoon geen vertrouwen in hun eigen product. Ja. Hè, dat is feitelijk wat ze dan tegen je zeggen. En elke ja. keer als je moet voorkomen uh, rijden, dan krijg je voorrijkosten, administratiekosten, et cetera. Dus er is totaal geen incentive om een product te maken dat lang meegaat. Nee. nee, ze willen nieuwe producten slijten. Nieuwe producten slijten, klein. dat is het hele businessmodel. Ja. En daar je marge eenmalig pakken. Dan zeggen wij, goh, wat nou als je 20% meer marge kan maken en daar wil ik best wel betalen. En dan betaal ik gewoon een vast bedrag aan jou over die termijn terug. Um, op diezelfde apparaten. Als je een goed functionerend apparaat gemaakt hebt, krijg je 20-30% meer marge. Ja. Heb je nou een apparaat wat niet functioneert en dat je één of twee keer terug moet, dan heb jij ook de pijn dat het apparaat niet functioneert. En dan geef je ze een keiharde financiële prikkel om eigenlijk die omslag te maken. werkt mm. en en dit? Nou, waar ze bijvoorbeeld bij Bosch mee bezig zijn, is ook echt een rentolijn. En natuurlijk, het zijn hele complexe structuren met gigantische ja. multinational bedrijven die eerst in Duitsland toestemming moeten vragen en dan daar uh, de R&D uh, ook aan moeten slingeren. Mm -hmm. Maar die zijn wel bezig met te kijken, hoe kunnen we daar een speciale rentolijn voor ontwikkelen, die simpel is, energiezuinig is, weinig ja. toeters en bellen, maar wel opknapbaar, waar je bepaalde onderdelen heel makkelijk van kunt uitwisselen. Uh, en dat, dat zijn ze wel aan het doen. En ja. daar gaan we zeker niet op het konto van Chainable allemaal schrijven. Mm. Maar ik geloof wel dat wij daar een klein beetje aan, aan bij kunnen dragen. Ja. Wat vindt de branche uh, hiervan? Want ik heb, nou ben ik een buitenstaander, maar ik heb nou niet echt een zijn beeld van een innovatieve branche. Als het gaat om de keukenbranche. Nee, uh, hoe maar... reageren die? Ja, de, de keukenbranche, moet je je voorstellen dat in de zakelijke markt er een paar partijen zijn die 50 jaar lang al de dienst uitmaken. Ja. Ja, die hobbelden er nu wel een beetje achteraan. Wat ze nu doen, en dat is een typisch, als je kijkt naar uh, innovatietheorie, is, is greenwashing eigenlijk. Hè? Van oké, okay, maar wij hebben ook een circulaire keuken, of wij doen ook dit. En dat is feitelijk gewoon wat ze altijd al deden, maar dan met een groen labeltje. Uh, ja. En wat wij dan doen is, hé, hey, uh, dat is goed, maar dan moet je wel deze en deze certificaten hebben. En heel transparant. We zijn niet 100% circulair, we zijn 82% circulair. Ja, waarom niet 100? Ja, als je spaanplaat recycelt, dan verlies je 15% van je vezel. Dus theoretisch kunnen we maar 85 halen. En door er heel open en transparant in te zijn, kunnen we al dat soort argumenten heel snel van tafel vegen. En gaan ze hopelijk ook het juiste doen. Want ze zijn heel erg altijd op het proces en dus energiezuinig produceren. We rijden ook elektrisch. We zijn ook bezig met onze fabriek CO2 neutraal maken. Dat is allemaal top. Heb je al ooit verantwoordelijkheid genomen voor je product? Hmm overlevensduur en dat is een stap waar ze nu aan moeten gaan denken en gelukkig helpen ze daar een klein beetje mee door uh, nou ja uh, iets voor de muziek uit te lopen en uh, juist een voorbeeld te geven um, we hadden het in het voorgesprek even kort hè, over een aantal uh, bedrijven en nou is dit een video ja, ja. die hopelijk een tijdje meegaat dus we weten niet als mensen nu kijken hoe het met lightyear gaat of met een Pieter ja. pot gaat uh, ik kan me natuurlijk voorstellen dat je met Chainable twee richtingen op kan. Eén, heel duidelijk een eigen brandingstrategie en zeggen: van Dit zijn de keukens. Of met jullie kennis en ervaring en, en al en de modellen, dat je zegt: We maken een white label en we helpen de bruinzeels van deze wereld uh, om eigenlijk Chainable te worden. Ja. Wat is jullie strategie? Nou, ik denk dat het inherent een klein beetje in onze naam zit. Hè? Chainable staat voor een ketenverandering. Dus wij hopen dat in de, uh, ja, in de keukenmarkt uiteindelijk circulaire standaard wordt. En hoe we daar dan uiteindelijk komen, of dat het de white label wordt of, of dat we het zelf moeten doen. Mm -hmm. um, dat is zelfs mij nog niet helemaal duidelijk. Omdat ja. Ja, we zijn dat ook aan het ontdekken. De ja. beste manier om uh, de autofabrikanten in Duitsland uh, elektrisch te laten rijden is door een introductie van Tesla uh, ja. in de markt. Ja. En dat is wel een beetje onze filosofie. Door zo'n disruptor in de markt gebeurt er in één keer heel erg veel. En denk ik ten goede voor de voor in ieder geval de automarkt. We hopen dat het ook bij de keuken zo is. Je dus chainable is eigenlijk een beetje de Tesla van de keukenbranche. Ja dat als ik jullie uh, moet freemen. Ja precies. Als jij het <laughs> moet freemen, dat zijn dat <laughs> yeah. super headline natuurlijk. Ja ja ja. ja de nou, bij deze. Ja. consider Casperit ja. dan. Ja. Uh, nog een paar dingen die ik wil weten. Want we hadden het begin al over die uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, kees heet die niet toch? Ja Kees ja. van Case en dat moeten we jordi niet vergeten? Jullie dus zijn er z'n drieën. Ja. Maar kees is 76 zeg je? Ja. Ja ja. Ik word daar heel vrolijk van. Maar dat kun je voorstellen. Ik bedoel, ik heb een prachtig vak en ik hoop het op mijn 76 nog steeds te doen. Ja. Hoe is het om eigenlijk met verschillende generaties uh, te werken? Nou, dat is wel leuk. Uh, het is in sommige gevallen heel verfrissend. Het is ook heel fijn om op, soms op ervaring en, uh, ja. en dergelijke te rusten. Kijk, als wij iemand tegenover ons hebben, ja, dat hebben we altijd zo gedaan. En dan zegt iemand, ja, maar ik ga al een tijdje langer mee. Ja. <laughs> en mijn staat van dienst is X. En die zegt ja. van, ja, en daarom gaan we het nu anders doen. Dat ja. helpt wel heel erg. Zeker in het begin als je zelf nog helemaal geen naam hebt. Ja. Um, en anderzijds, wij kunnen hem ook heel veel leren natuurlijk, hè? want uh, ja, we zitten ook in een andere tijd inmiddels, waar, ja. waar vroeger uh, alles uh, niet op kon en plaatmateriaal, dat, dat, dat zijn de kosten niet, laten we zoveel mogelijk materiaal toevoegen, dat waren ja. allemaal gedachten van vroeger ja. en die zijn we nu aan het, uh, aan het doorbreken. Dus het werkt goed, die samenwerking, het, werkt het, het houdt elkaar scherp? Ja, we houden elkaar scherp. Nou is het natuurlijk wel zo dat Kees echt wel aan het afbouwen is hoor. Ja, dus, uh, ja. Ja, uh, 76, we hebben een nieuwe commercial je... manager sinds enkele maanden. En uh, hij kan daar in ieder geval een groot gedeelte loslaten. Ja. Uh, en 76 het mag ook wel eens. Ja, ja. Maar hij is een beetje de geestelijk vader, mag ik het dan zo zien? Precies. Ja, ja. Ja, precies. Hij is echt de geestesvader en uh, ja, initiatiefnemer van Chainable. Ja, ja, ja. Hoeveel keukens zijn er nu SM uitgeserveerd? Oeh, nou deze maand leveren 106 Of deze maand, dit kwartaal leveren 196 uit. Uh, maar het, het eerste jaar duurde 80 en dan duurde 200 ja, En uh, ja, ja. nu gaat het redelijk rap. Uh, ja. Dus de huidige teller staat op 750 dit jaar, maar dat zou er nog duizend kunnen worden. En dan zitten wij wel aan de max. Ja, ja, ja. En nu is het aan ons commercieel team om 2024 alweer te vullen. En er zit, zit al extern geld in? Of uh, nou niet zozeer. Er zitten wel Angel investors in, maar dat zijn wel allemaal binnen ons netwerk. Okay. Uh, dus. We hebben nog geen extern kapitaal aangetrokken. Wel is er bankaire financiering uh, okay. verschaft. Dus de Triodos Bank uh, die heeft het vertrouwen in ieder geval in ons. Uh, en die heeft daar een, een bankaire lening. En, en groeien jullie op rug van uh, zeg maar bescheiden winsten? Of zijn jullie echt dik aan het burnen nu? En moeten geld bij? Nou, dat gaat wel met uh, verschillende fases. <laughs> ja. uh, dus elke keer als we zo'n groeispeurt hebben, ja, dan zijn we wel aan het burnen. Ja. Dan moet er echt wel, uh, uh, wel geld bij. Maar het is ook een beetje inherent aan. Uh, de kosten gaan heel vaak voor de baat uit, hè, ja. met dit soort dingen. Dus als ja. op het moment dat we moeten investeren in nieuwe bedrijfsbussen, ja, uh, weer 50k. Ja. Ja, daar heb je dan de, de komende 15 jaar hopelijk profijt van. Maar mm -hmm. hey, dat is wel de realiteit. Die bus heb je niet gekocht, maar ik hoop. Hè. Je hebt het toch wel as a service gedaan? Ja, ja. ja, nou goed. ja goed As a service is lease as a service. Nou goed, ander verhaal. Maar, ja, goed, we precies, hebben wel de bus geleased, ja, ja. maar ook daar moet je flink aan betalen, helaas. Ja, ja, ik snap het. Ja. Prachtig verhaal. Dankjewel man voor het delen ervan. Alsjeblieft. En uh, heel veel succes uh, met uh, wat je allemaal gaat doen de komende jaren. Ja, dank. Gaan jullie Alles gaten. Gaten, ja. ja, gaan we zeker doen. <laughs> en dankjewel voor het kijken naar nou, weer een prachtig ondernemersverhaal. Uh, mogelijk gemaakt door Eco Technovation. Wat ik al zei: de vakbeurs voor duurzame technologie en informatie. Kijk op eco: Technovation.nl. Als je daar meer over wil weten. En uh, vind je dit soort verhalen over dit onderwerp tof? En je zit op YouTube. Blijf dan even hangen. Over twee seconden. Kun je klikken op de hele playlist met alle video's. En dan zit je te luisteren naar de podcast van 7D TV. Ik waardeer het. Enorm als je, je abonneert en een review achterlaat, eh, wat je van de podcast vindt. Voor nu, dankjewel. Hoi!